Ja, de Biflex is super gemakkelijk om mee te werken, super snel ook wel. Uh, het resultaat is verbluffend ook, wel. Voilà. Ja. Ik was heel heel blij, heel aangenaam verrast vandaag dat in de Biflex collectie nog zes nieuwe kleuren kwamen. Die gebruik ik ook in het salon. Uh, klanten zeer tevreden, ik gebruik die zelf ook heel vaak. Uh, ik had wel schrik dat ik het naturelle minder mooi ging vinden omdat ik vooral voor kleuren ben. Maar ik moet toch wel zeggen dat uh, Biflex uh, dat ik die persoonlijk zelf ook wel heel mooi vind. Ja. Ik werk zeer graag met Biflex. Uh, vooral voor het vegan aspect. Voor veel mensen is dat heel belangrijk de dag van vandaag. En ook, ik heb heel veel klanten die ook graag kortere nagels hebben. En dan is dat uh, het perfecte product uiteraard. Het is zeer natuurlijk en het, het het oogt zeer natuurlijk en ook die naturele kleuren. en Ik werk de hele dag met de b flex oh. ben Ik ben enkel nog met de b -flex. Het is een veel hardere gel, een duurzamere gel. Ik heb veel minder klachten dan vroeger. Ik had er al niet veel, maar ik heb er nu nog minder. Uh, ja, eigenlijk op alle vlakken vind ik het een topgel, de b flex Ja, qua tijd is dat wel heel interessant voor ons natuurlijk. Vooral, het product is, is snel. Dus ik kan het heel snel gebruiken. En vooral sterkheid, het is een topproduct. Het is gewoon nu altijd maar b Iedereen wil het wel. Die zijn heel tevreden, ja. ja. ja. Die zijn, uh, meestal vragen ze naar natural nail treatment. Ja. Um, en dan raad ik inderdaad wel de B-Flex aan. Gewoon voor de natuurlijke nagel te voeden, te verstevigen, ja. uh, natuurlijke look. Eigenlijk was dit vandaag ook de ideale gelegenheid om eigenlijk aan collega's te kunnen vragen van hoe valt de b mee en uh, en we gaan daar zeker mee beginnen. Dus. We hebben vandaag al goede commentaren gehoord over de Biflex en het is heel mooi. En wel, ik deed het niet, maar ik heb het besteld. Iedereen houdt een beetje voor de natuurlijke look en die Biflex is dat wel. En 100% vegan. En... Ja. ja, ik zie het goed zitten. Ja. Ja. We gebruiken die, absoluut. Zeker voor de mensen die graag de nieuwe trends van de natuurlijke nagels volgen. Uh, geen te lange nagels meer, maar iets korter. En dan ook alle mooie roze tinten. Uh, ja, wij zijn er zeker en van. Er... Dat het snel. Weer uh, dat het gemakkelijk werkt, uh, dat het natuurlijk is, dus dat het dun werkt, uh, in combinatie ook met een manicure gemakkelijk te gebruiken is. Uh, dus ja, het heeft veel voordelen. De Voordelen zijn ja, de snelheid, um, gemakkelijkheid en dan het naturelle. Het naturelle, mensen vinden dat heel fijn, dat is echt alles waar wij voor staan vandaag de dag. Hè. Niet, uh, ja. niet meer dan valse, meer zo de, de natural.